Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten. De vereniging is bij uitstek de plek waar dat moet kunnen. Hoe is dat bij jou op de vereniging? Voorzitter, heeft mijn trainer een VOG? Voorzitter, kan ik bij jou op de Club Veilig Judoën? Hé hey, voorzitter, is onze clip wel vog Proef? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Hoe is dat bij jou op de vereniging, voorzitter?